De opgave die ik in deze tweede video behandel is vraag 22 uit 2018 het eerste tijdvak. De link naar het examen vind je in de beschrijving van deze video. In deze vraag zie je een schema waarin je de redenering, dus de standpunten, argumenten en de ondersteuningen bij elkaar van Alinea 3 van het eerste tekstfragment moet samenvatten. Je moet de zinnen bovenaan het schema op de juiste plaats in het schema zetten. Bij deze vraag moet je het schema overnemen op je examenblad en alleen de nummers van je antwoord noteren. Goed, in eerste instantie denk je misschien, ah, deze vraag is te doen. Maar uit de analyse van de CITO blijkt dus dat deze vraag niet zo goed gemaakt is. En ik zal je laten zien hoe dat komt. Allereerst lees je de vijf zinnen door en terwijl je dat doet, kijk je of je signaalwoorden kunt vinden of dat je er in je hoofd signaalwoorden bij kan zetten. Tijdens het lezen ben je natuurlijk extra scherp op het vinden van standpunten, argumenten, subargumenten en toelichtingen. Overigens betekent een subargument dat dit een argument is dat een ander argument ondersteunt. Als je de zinnen hebt gelezen, moeten je drie signaalwoorden zijn opgevallen. En, dus en vinden. Als je niet weet hoe het met signaalwoorden werkt, bekijk dan mijn video daarover. In de beschrijving van deze video vind je een link. De signaalwoorden dus en vinden geven vaak een standpunt aan. Maar in dit schema zie je dat er maar één standpunt is. Dus wat is het hoofdstandpunt van dit fragment? Daar zijn de meeste leerlingen de mist in gegaan. Ze hebben niet goed genoeg gelezen en gepuzzeld totdat het schema echt kloppend is. Het hoofdstandpunt is de laatste zin en zou je kunnen omschrijven als studenten... Ze moeten een lening, die, zien als een investering in de toekomst. Dat vinden de voorstanders. Vinden is natuurlijk het signaalwoord voor een standpunt. En waarom vinden ze dat? Want dat signaalwoord voor een argument staat er niet, maar gaat je wel helpen. Studenten zullen later makkelijk in staat zijn om een lening af te lossen. Daarom moeten ze het dus zien als een investering. En dat is ook een logische volgorde. Als je het om zou draaien, klopt het logischerwijs niet. Kijk maar. Studenten zullen later makkelijk in staat zijn om een lening af te lossen, want ze moeten die als investering zien. Dit klopt niet. Leerlingen hebben zich tijdens het beantwoorden van deze vraag te snel laten afleiden door het woord dus, dat inderdaad meestal een conclusie of standpunt kan geven, maar in dit geval niet. Oké, okay, dan hebben we de eerste twee zinnen, maar hoe nu verder? We gaan op zoek naar een argument dat het eerste argument, dus zin 4, ondersteunt. Een ondersteuning kan ook worden aangegeven met het signaalwoord WANT. Dus zin 4, studenten zullen later makkelijk in staat zijn om een lening af te lossen, WANT, nu komt zin 1, studenten vergeten dat ze, eenmaal afgestudeerd, veel geld gaan verdienen. Zin 1 is de ondersteuning van zin 4 en zegt dat studenten later veel geld gaan verdienen zodat zin 4 ze hun lening makkelijk kunnen oplossen. Dit is logisch en dus zit je op de goede weg. Nu alleen de laatste twee zinnen, dat moeten dus toelichtingen zijn, want die hou je namelijk alleen nog maar over. Alleen, daar moeten we nog wel even scherp zijn. Zin 2 is een toelichting bij zin 1, en zin 1 is het subargument dat we net hebben gezien. Zou je zin 3 ook als eerste toelichting in het schema kunnen invullen? Nee, dat kan niet, want je kunt niet beginnen met een toelichting en dat hun hele leven lang. Want hieruit blijkt niet wat dan een hele leven lang is. Zin 2 en 3 zijn dus niet onwisselbaar omdat zin 3 een toelichting is op zin 2. Het juiste schema ziet er dus als volgt uit. Zoals gezegd zijn de meeste leerlingen de fout ingegaan doordat ze niet het goede standpunt hebben gevonden. En als dat eenmaal fout is, komt natuurlijk het hele schema in de war. Argumentatievragen zoals deze komen vaak voor in een examen. En die kun je tot op een zekere hoogte goed voorbereiden door de theorie te leren en de bijbehorende signaalwoorden te kennen. In de link van deze video vind je mijn afspeellijst argumenteren waarin ik alles uitleg. Hoe kun je deze vraag nu oefenen? Door in oude examens de argumentatievragen te maken. Je zult dan zien dat je er echt beter in wordt. Zeker als je in je hoofd steeds de juiste signaalwoorden tussen zinnen zet. Je gaat dan aanvoelen of die logisch zijn en als dat zo is, dan snap je het.